Hoe ben je op het idee gekomen om te beginnen met cosplay? Eh, wel, dat is een beetje een komiek vraag uh, antwoord, verhaal. Uh, uh, komt eigenlijk door me niks. Ik had al, voor eerder al uh, filmpjes, YouTube filmpjes al, van cosplay en al. Ja. En uh, ze gingen in effects, 2013, met een vriendin. Al cosplay, uh, Masamoto van Bleach. En ik ging achter zo, zonder. En ik had dan besloten, eigenlijk voor volgend jaar ook als cosplay, met haar. Want dan heet, was het uh, in januari uit. En uh, dan heb ik toch besloten, van ja, toch door om mijn cosplay te werken en alleen te gaan. En ik ben toch gebleven eigenlijk, uh, aan cosplay. Hoe ben je op het idee gekomen om uh, porro te cosplayen? Ik had eigenlijk al een, uh, een ander cosplay van League of Legends, zombieband, uh, zombie brand, maar ik was daar niet zo content. En ik zocht achter een andere League of Legends cosplay. En uh, dan kort heb ik voor, bij het spelen met de game Polo ontdekt. En uh, die knuffels ook, dat is zo populair. En daar uh, heb ik uh, het idee van kijk, ik maak een heuse levende knuffel. Polo knuffel, ja. Welke reden zou jij geven om mensen te motiveren voor cosplay? Ik zou het wel aanraden. Omdat het, uh, voor mij is dat uh, een uitklap voor mijn creativiteit. Ik heb altijd uitdagingen nodig om creatief iets te doen, iets te maken. Voor andere jongen die ook graag uh, knutsel iets willen maken, is dat ook wel een goede uitklap. Uh, de cosplay-gemeenschap is zeer sociaal. Toen ik begon eigenlijk in cosplay, is mijn facebook paar een uh, profiel van vrienden. Uh, ...vervijfverhoofducht. Kan je de term cosplay uh, nog eens simpel uitleggen voor de mensen die het nog niet kennen? Cosplay kun je eigenlijk al uit de naam halen. Cos, costume en play. play. Het is eigenlijk ja, verkleinen aan een personage van een game, film, serie, alles. En dan ook nog het spelen eigenlijk. Het karakter inbeelden. Het, het is niet zomaar like een verkleedpartijtje, het is ook het... Het speel het uh, karakter zijn. Heerlijk. Uh, bedankt voor dit interview.